Een hele goede avond dames en heren. Dit is Hermin en ik ben Ringo. Welkom bij de Bovemai Online bingo! bingo! Nummer 1, nummer 40. nummer 51, 1 en 38. Was dan lufje nummer 20, nummer 30, 60, 5. Helemaal lekker, wat gaan we doen als jij die bingo hebt? We gaan je bellen. Hallo, Mijn Bas. Hey, nee, meneer Rick. Hi, schat. We hebben het gecheckt en weet je wat? Je hebt een bingo. Big... We hebben een winnaar. Ik ken die niet, Ja. Ik kan er meteen nou. tegenaan. Vandaag is het honderden nummertje. Hoi. Dat is allemaal goed. Ik... Of het met mij goed gaat? Wie mis je nou het meest van al je collega's? Met honderdvijf taart en collega's.